Welkom bij de Platincoin presentatie. Ik vind het fijn dat u hier gekomen bent om zich te laten informeren over de heel bijzondere Platincoin onderneming. Neemt u alsjeblieft de tijd om tot het einde van deze presentatie dit te bekijken. Het zal ongeveer een half uurtje duren en ik beloof u, u wordt er enthousiast van. In deze presentatie komen de volgende zaken aan bod. We gaan het hebben over de cryptomarkt. Het innovatieve Platincoin cryptosysteem, hoe je daar geld mee kunt verdienen en financieel onafhankelijk kunt worden en op welke manier je kunt starten in deze business. Allereerst iets over de oprichter van Platincoin Groep AK, Alex Reinhardt. Hij is een echte visionair en ondernemer. Hij heeft in Berlijn aan de Humboldt Universiteit Bedrijfskunde gestudeerd met het accent op International Business Management. Wat hij en zijn team sinds de oprichting van de onderneming in december 2016 voor elkaar hebben gekregen, is ongekend en fantastisch. En precies dat wil ik u vandaag laten zien en voorstellen. Hierbij ter informatie laat ik u het uittreksel van de Kamer van Koophandel zien. In december 2016 is de firma PLC Group AG als naamloze vennootschap opgericht en heeft een vestiging in Zwitserland in de plaats Zoek. Dan zijn we bij het thema cryptomarkt aanbeland. En zoals hier al staat, wild wild west. Zo kun je de huidige toestand in de cryptomarkt wel omschrijven. In het wilde westen hebben destijds de cowboys naar goud gezocht en dat gedolven. Zo was het ook begin jaren negentig toen de eerste internet cowboys een gigantische nieuwe markt ontdekten met weinig regels en veel succeskansen. In die tijd zijn er dan ook veel internetmiljonairs en miljardairs opgestaan, omdat zij op dat moment de tekens der tijd aanvoelden en het juiste gevoel voor iets hadden. Met de crypto-industrie staan we nu weer voor zo'n gelijk tijdperk. Als ik voor mezelf spreek, denk ik op dit moment op de juiste plek te zijn. En ik denk dat u dat ook kunt zeggen aan het eind van deze presentatie. Bedankt u uw gastgever nu alvast dat hij u uitgenodigd heeft voor het bekijken van deze presentatie. De moeder van alle cryptomunten is de bitcoin. Vandaag de dag hoort men elke dag wel iets over de bitcoin. De bitcoin is ontwikkeld als alternatief voor het heersende financiële systeem. In de tijd van de bankencrisis in 2009 was de startprijs 10 cent. Op 29 november 2017 bereikte de bitcoin zijn hoogste punt van 11.000 dollar. De bitcoin zal naar mijn mening geen betaalmiddel worden voor de massa, aangezien er een begrensd aantal van 21 miljoen bitcoins zal worden uitgegeven. Ook omdat de waarde van de bitcoin erg volatiel is en overwegend zeer speculatief is. Je kunt er dus van uitgaan dat er naast de bitcoin nog ruimte genoeg is voor een andere coin om als echt betaalmiddel gebruikt te worden. Het is op dit moment nog lang niet duidelijk welke van de 800 coins de race zal winnen. Wat is een cryptovaluta? Cryptovaluta is een andere vorm van geld. Een digitaal betaalmiddel die door zijn gebruikers erkend en gebruikt wordt. De eerste openbaar verhandelde coin is sinds 2009 de bitcoin. Momenteel zijn er ongeveer 800 cryptovaluta. Aan het begin van de Bitcoin waren er slechts weinig gebruikers, voornamelijk uit de IT-branche en insiders. Coins worden door privépersonen of firma's gegenereerd. Transacties van mens tot mens vinden in seconden plaats zonder dat er centrale banken of regeringen tussen zitten. Overboekingen worden gedaan door aan elkaar verbonden computers over het internet. De zogenaamde peer-to-peer -peer netwerken zijn absoluut zeker en worden zonder centrale operationeel centrum gedaan. In de huidige tijd van lage of negatieve rentes en financiële onzekerheid ontwikkelen zich alternatieven. Een alternatief is de cryptomarkt, maar wat is daarbij de juiste keuze? Precies dat heeft de PLC groep gedaan en heeft de cryptomarkt haar fijn geanalyseerd en heeft daarbij enige kritische probleempunten vastgesteld. Daar kijken we nu naar. Vele coins hebben geen vooruitstrevende technologie, of geen blockchain, of zelfs geen infrastructuur. Veel van de coins hebben geen acceptatiepunten, meestal het resultaat van het ontbreken van een gemeenschap of community. Want niemand interesseert zich ervoor. Dan ontbreekt het bij de meeste coins aan reële activa. Er zijn op geen enkele manier waarden die gedeponeerd zijn. Er is geen onafhankelijkheid van banken en... Een ongekend aantal coins beweegt zich in een rechtelijk grijs gebied en bij enkele begeven ze zich in de illegaliteit. Plattingcoin heeft op al deze thema's een oplossing gevonden. Ik kan je geruststellen. Kijk maar naar alle groene vinkjes achter deze thema's. Op al deze punten is het PLC gelukt om voor alles een oplossing te vinden, die deels zo geniaal zijn dat ze gepatenteerd zijn of op dit moment ter patentering aangeboden zijn. Later meer hierover. De Bitcoin domineert duidelijk het hele cryptoveld. Valt de Bitcoin, dan stijgen de andere coins. En andersom stijgt de Bitcoin, dan dalen de andere coins. Ze proberen allemaal de top van deze ene berg te bereiken. De PLC-groep had ook deze berg kunnen gaan beklimmen. Maar de kans dat je hierin succesvol bent is klein. Vandaar dat de PLC-groep naar alternatieven en oplossingen zoekt. De PLC-groep heeft zich een eigen berg gezocht waarin nog niemand aanwezig is, in een markt met absolute alleenheerschappij en met een visionaire strategie die de omzetting ervan, platincoin naar het succes zal leiden. Vergelijk bijvoorbeeld Coca-Cola tegenover Red Bull, waarbij Red Bull zich ook een eigen markt heeft aangeboord, dat van de energiedrankjes, in plaats van Coca-Cola in hun markt te gaan concurreren. Het plot tot succes is gebaseerd hoofdzakelijk op het PLC-cryptosysteem, zoals door de middelste grote cirkel weergegeven. Het Platincoin-platform bestaat uit de volgende bouwstenen. Een sociaal netwerk, het PLC-business-platform, de PLC-marktplaats en de PLC-business-academy. PLC heeft veel belovende technologieën ontwikkeld die niemand in deze vorm heeft. Ik ga ze even kort met u door. Een hybride blockchain. Een vermenging van Proof of Work en Proof of Stake die tegelijkertijd tegen de zogenaamde 51% attack beschermt. Dat wordt daardoor verhinderd aangezien het minen van de coins, het exploreren en het aanmaken van coins compleet door PLC groep afgewikkeld wordt en dat het PLC netwerk, het minten, dat wil zeggen bevestigen van de transacties, in afgeschermde bloks overneemt. We hebben een gepatenteerde secure wallet, een super thin wallet. Een decentrale beurs. Na de 30e maart van dit jaar zal onze munt ook decentraal aan de beurs genoteerd zijn. Onze PLC Securebox, die ook wereldwijd een decentraal netwerk bouwt, waarbij onze wallets zelfs offline de mogelijkheid hebben transacties te verwerken. Details bij al deze punten volgen nu in de volgende sheets. Hierbij een blik op onze blockchain. Waar anderen zeggen dat zij een blockchain hebben, maar niet laten zien, hebben wij, PLC, het openbaar gemaakt en alle transacties zijn via eigen blockchain verlopen en zijn ondubbelzinnig te controleren. PLC Secure Wallet, in de vorm van een app, zowel voor smartphone als ook voor PC of Mac. Met lokale versleuteling waar u alleen toegang tot heeft. Transacties worden hiermee in snelheid van seconden uitgevoerd en met de blockchain gesynchroniseerd. En daarbij speelt het geen rol waar de ontvanger zich op aarde bevindt, ...zolang er maar een internetverbinding is. Daarentegen zijn er ook offline transacties mogelijk. Met de PLC Offline Wallet stelt u zich voor alsof u 50 euro uit uw portemonnee neemt... ...en iemand dit zo in de hand geeft. De transactie wordt offline in de wallet vastgelegd... ...en zodra één van beide telefoons online komt... ...wordt de transactie aan de blockchain gestuurd en bevestigd. Onze PLC Securebox... Deze is absoluut geschikt voor de brede massa. Ze neemt het minting over in het PLC-netwerk. Alle bezitters van zo'n box worden daarvoor met 10% per jaar over hun eigen coinbestand beloond. En daarvoor dat ze deze Securebox gebruiken en in het netwerk als knooppunt permanent inzetten. De Securebox bewaart ook secuur uw privé-sleutels. De blokbouw gaat razendsnel en bij uitlevering gaan reeds meer dan 5000 Secureboxen aan de partners eruit en bouwen op deze manier een reusachtig stabiel en decentraal netwerk op. Het proces van minting verbruikt qua stroom niet meer dan een smartphone. Het mooie is dat u geen computer nodig heeft, alleen deze Securebox, om 24 uur per dag, 7 dagen per week, aan het minten deel te nemen. Vanzelfsprekend is deze box geanalyseerd en door de TUV goedgekeurd en voorzien van een zogenaamd CE-kenmerk. Op 17 juli 2017 is het kwaliteitscertificaat afgegeven in combinatie met een 60-pagina-talent-rapport. En zo ziet dan de PLC Securebox eruit, niet groter dan 4 cd-hoesjes op elkaar gestapeld. En zo ziet het netwerk eruit. Elk van deze boxen stelt één van de vele knooppunten voor in het decentrale netwerk. De 10% van het minten wordt automatisch in uw wallet geboekt. En daar kunt u compleet vrij over beschikken. U wisselt uw platincoins om aan de verschillende cryptobeurzen in andere coins of u gebruikt de mogelijkheid om via verschillende manieren dit bedrag in euro's of in dollars uit te laten betalen. Even ter vergelijking: de bitcoin heeft nu ongeveer officieel 12.000 knooppunten die door het proces van mining een ongelooflijke hoeveelheid aan energie verbruiken. Hier aan de hand van twee foto's is dit goed te herkennen. Een ander hoogtepunt. Is een van de belangrijkste bouwstenen het sociale netwerk. Wat is een munt als er geen gemeenschap of gebruikers achter staan die de munt gebruiken? Hier heb je de mogelijkheid om tot 100.000 vrienden uit te nodigen. U kunt een businessaccount aanmaken en uw onderneming efficiënt vermarkten. U kunt de zogenaamde adpoints uit de businesspakketten gebruiken om uw eigen reclame te plaatsen. Daarnaast worden al uw activiteiten in het PLC-netwerk vergoed. Dat is toch wel heel bijzonder. Ik vind dat het er optisch erg mooi uitziet. En het heeft alle mogelijkheden die je ook uit andere netwerken kent. Links in het menu is alles te vinden wat zo gebruikelijk is: profielinstellingen, groepchats, een album. En als ene laatste menupunt is de eigen PLC-marktplaats geïntegreerd. Waarbij ieder zijn eigen zaken kan aanbieden tegen PlatinCoins. Nu komt mijn eigen echte hoogtepunt: de zogenaamde PlatinCoin Crypto Messenger. Hierin is alles verzameld wat je zo nodig hebt om in contact met jouw vrienden te blijven. Skype, WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger, alles is mogelijk. Chatten, berichten sturen per telefoon, telefoneren, met of zonder video, videoconferenties met meerdere deelnemers. Het meest spannende ervan komt nu. Alle activiteiten zullen hiervoor vergoed worden met Plattingcoins. En daarom wordt hierin ook de wallet geïntegreerd, zodat de Plattingcoins gelijk opgeboekt kunnen worden. Zelfs betalen vanuit de crypto-messenger is mogelijk. Wat voor een geniale tool is dit? We gebruiken toch sowieso de hele dag een messenger, dus waarom niet deze crypto-messenger? En daar dan ook nog eens voor beloond te worden. Hoe geniaal is dat? Kunt u zich voorstellen dat mensen die nog nooit van een cryptocurrency of Platincoin gehoord hebben, dit goed kunnen vinden? Het is een fantastische mogelijkheid mensen een voorzichtige toegang tot deze geniale en toekomstgerichte technologie mogelijk te maken. Uw gegevens blijven bij u en zijn tegen derde partijen beschermd. Dit is geheel anders bij de huidige messengers die we nu gebruiken, waarbij het gebruiksmodel berust op het toegang krijgen tot al uw gegevens op uw telefoon. Ik heb geen zin meer om mij te laten bespioneren en mij ongevraagd reclame te laten sturen na analyse van WhatsApp, Facebook of anderen. Dus ik ben heel enthousiast over de CryptoMessenger en iedereen die in de toekomst nog met mij wil chatten, zal het via deze CryptoMessenger moeten doen. Nu komen we bij de PLC Marktplaats. Zoals bij andere grote online platforms of marktplaatsen kun je hier alles kopen en verkopen. Slechts met het grote verschil dat je hier alles met Platincoins kunt betalen. Een globale afzetmarkt met onbeperkte aantallen van verkopers. De PLC Academy met exclusieve en aan de praktijk georiënteerde trainingsinhoud en gemaakt door top professionals die hun vakgebied zoals blockchain, network marketing, online marketing en veel meer tentoonspreiden. Er komen steeds meer thema's en trainingen bij en in combinatie met de PLC-technologieën is de plc Academy ook de sleutel om de juridische vragen op te lossen en voor legaliteit te zorgen. Wij verkopen geen coins, maar trainingsinhoud en technologische oplossingen. PLC Business Een belangrijk punt zijn de reële activa. Op het businessplatform bevordert en ondersteunt de PLC-groep winstgevende ondernemingen en start-ups. De beste van deze projecten blijven en zullen deel uitmaken van de beleggingsportfolio van PLC AG. En deze mix van beleggingen en edelmetalen ondersteunt het Platincoin cryptosysteem en zorgt hiermee voor een goed fundament voor de Platincoin. De waarde van de Platincoin is hiermee ook intrinsiek en heeft niet zoals bij andere munten alleen een speculatieve luchtbel. Het investeringsportfolio ziet er als volgt uit Cryptomessenger, vastgoedprojecten en goud. PLC bewaart het goud niet in de welbekende staven, maar het wordt omgesmolten tot munten. Aangezien in tijden van crisis staat er namelijk het recht geeft goudstaven op te eisen. Bij munten gaat dit niet omdat dit gezien wordt als kunstschat. Het PLC Betalingsinstituut Last but not least, ons eigen in het licentiefase verkeerende PLC Betalingsinstituut. We zijn daarmee dan ook een compleet banken onafhankelijk betalingsinstituut en u als partner van de PLC Groep AG heeft alle mogelijkheden van het betalingsverkeer. Zoals onder andere een eigen IBAN-nummer, maar ook een kredietkaart. Kortom, alle aan het begin besproken punten kunnen we van een groene vink voorzien. En in die zin zet Platincoin een mijlpaal in de wereld van de cryptomunten. Dat heeft mij destijds overtuigd om voor Platincoin te kiezen, aangezien IK gezien heb dat alles bij Platincoin handen en voeten heeft en er goed over nagedacht is hoe een goede toekomstvisie eruit dient te zien. Samengevat nogmaals, waar komt het geld vandaan? Dit zou u zich altijd als een van de eerste zaken afdienen te vragen als u in de gelegenheid bent om zo'n kans te checken. PLC genereert zijn inkomsten uit het verkopen van businesspakketten, inkomsten uit het sociale netwerk, inkomsten uit het businessplatform, inkomsten uit de online shop of marktplaats en door waardestaging van de reële Activa. Bovendien zullen er nog een aantal zaken zijn die voor een turbo boost zorgen. Als eerste te weten de notering aan de cryptobeurs op 30 maart aanstaande. De investeringen in goud zorgen voor liquiditeit, onafhankelijkheid van een bankencrisis of iets dergelijks. Er zullen binnenkort gestructureerde financiële producten zijn die ons de weg openen naar de echt grote en globale financiële markt. Daarnaast zegt de PLC-groep heel duidelijk dat ze niet van plan is beter te zijn dan anderen of tegen banken te zijn. Integendeel zelfs, PLC is ervan overtuigd dat het op lange termijn alleen zin heeft om in goede coexistentie met allen samen te werken. In een zuiver, juridisch, correct kader zoals de regeringen het voorschrijven. Dit alles samen bouwt het PLC-businessmodel bestaande uit de academy, marktplaats, businessplatform en sociaal netwerk. Daarbovenop de dragende zuilen die het betalingsinstituut bouwen. En het solide dak bestaande uit echte activa en het beleggingsportfolio. En u zult het vast met mij eens zijn dat dit businessmodel veelbelovend en voor de toekomst gemaakt is. Ja toch? Het PLC aanbevelingsprogramma. Als u ergens helemaal enthousiast over bent, spreekt het toch niks tegen andere mensen aan te steken en anderen daarover te vertellen. Net zoals u dat zou doen als u anderen een goede wijn aanbeveelt. Of als u enthousiast bent over de laatste bioscoopfilm die u gezien heeft. Daarvoor heeft PLC een fantastisch en tevens lucratief aanbevelingsprogramma ontwikkeld. En ik ben me zeker dat u hier ook enthousiast van wordt. Wie zich anders met network marketing en marketingvergoedingsmodellen bezig heeft gehouden, weet ook dat veel daarvan ondoorzichtig, gecompliceerd en oneerlijk zijn. Zoiets zult u bij PLC niet vinden. Een marketingplan dat niet eerlijker zijn kan en vanaf het begin te begrijpen is. Vanaf 50 euro bent u al gekwalificeerd voor het PLC vergoedingsmarketingplan. U ontvangt al gelijk 10% provisie op al uw verkopen aan de door u ingeschreven directe partners. Indien u verdere stappen vrijgegeven wilt hebben, dan dienen er bepaalde voorwaarden behaald te zijn. Ik kan u nu al zeggen dat dit voor iedereen mogelijk is, omdat hier niets aan kwalificaties ooit vervalt. Je bouwt alles bovenop elkaar op. Of je nu iets langer nodig hebt of de ander sneller is. Het maakt niet uit. Iedereen heeft een reële kans alles te bereiken. Natuurlijk gebeurt ook hier niets vanzelf, maar ik denk dat dat vanzelfsprekend is. Als u alle elf niveaus vrijgegeven wilt zien, dan dient u zelf maximaal 250 euro eigen inleg te besteden. U kunt natuurlijk ook meer in onze businesspakketten investeren, want daar worden dan gratis de begeerde Plattingcoins bijgegeven. Op het eerste niveau heeft u 10 actieve partners nodig die gezamenlijk een omzet van 10.000 euro bereikt hebben. Van het tweede tot het elfde niveau heeft u gezamenlijk 100.000 euro omzet nodig... En daarmee bent u voor alle elf niveaus gekwalificeerd. Gelooft u mij, dit zijn in networkmarketing geen grote getallen. Dit in combinatie met zo'n geniaal businessplan, zijn er zelfs partners die dit al binnen enkele dagen bereikt hebben. Promotiebonus. Momenteel hebben we nog een promotieactie lopen, die helaas op 29 maart 2018 ophoudt. Deze actie wordt gehouden vanwege de cryptobeurs pre-launch en zal zich in deze vorm nooit meer voordoen. U behoudt nog tot en met 29 maart 2018 de mogelijkheid om geen 10% bonus, maar 20% bonus op de aankopen van uw directe partners te verdienen. Ook wel first line genoemd. Dit is toch helemaal top! Onthoudt u alsjeblieft niemand deze mogelijkheid en profiteert u en ook uw partners van deze eenmalige actie, die definitief op 29 maart, 2018 eindigt. Hier hebben we onze businesspakketten, in totaal vier stuks. Het begint met een 50 euro pakket tot en met een 100 euro pakket. Het maakt niet uit welk pakket u als eerste koopt en u kunt natuurlijk ook meerdere pakketten kopen. Met de aankoop van een businesspakket ontvangt u naar rato van de interne geldende koers, stemmen, academie en reclamepunten, als ook de PLC software, voor de wallets bijvoorbeeld. Mocht u van het teruggaverecht gebruik willen maken om binnen twee weken van uw koop af te zien, dan zijn verdere aankopen in de volgende zes maanden helaas niet meer mogelijk. Fast start bonus. Hier worden de snellen onder ons aangesproken. Bereikt men namelijk binnen de eerste 30 dagen na de start een teamomzet van meer dan 5000 euro, dan ontvangt men een bonus van 10% met een maximum van 1000 euro. Echt een super stimulans voor mensen die de beslissing hebben genomen met PLC direct aan de slag te gaan. Rangbonus. De PLC rangbonus is een volgend highlight om voor het bereiken van bepaalde omzet in je team beloond en geëerd te worden. Neem we als voorbeeld een Ruby. Hiervoor heeft u 25.000 euro teamomzet nodig. En in uw first line twee partners die de rang Pearl bereikt hebben. Dan bent u al Ruby. En ontvangt u een eenmalige bonus van 500 euro. Hierbij speelt teamwork natuurlijk een grote rol. Ondersteunt u uw team en helpt u hen bij het opbouwen van hun structuren, dan zult u automatisch de rang naar boven gaan, aangezien alle omzetten in het team gecumuleerd worden en zich bovenop elkaar bouwen. Vanaf de rang Diamond wordt het zeer interessant. Daarover kom ik straks nog te spreken. Ik wil u graag nog een volgend voorbeeld geven. Want de rangsystemen gaan nog verder. Na de rang Diamond zijn er nog zes volgende rangen. Tot aan het hoogste niveau Platinum Diamond toe. Alles bouwt zich hier rond uw teamopzet op en is ervan afhankelijk hoeveel Diamonds u zelf in uw first line heeft. De eenmalige bonusuitbetalingen op deze sheet zorgen zeker voor blijdschap. En we kijken hierbij als voorbeeld naar de Red Diamond. Dit zijn een trotse 100.000 euro. En ik denk dat je daarmee al een paar keer chic eten kunt gaan. Dat is dan nog niet alles. Daarvoor gaan we naar de volgende sheet. Er zijn namelijk nog de zogenaamde Diamond Super Bonussen. En bij het bereiken van een desbetreffende Diamond Niveau krijg je er ook nog eens plattingcoins bovenop in de hoogte van jouw bonusbedrag. Onafhankelijk ervan waar de index op dat moment op staat. En als we nu nog even bij de Red Diamond blijven, daarbij wordt naast de 100.000 euro bonus. Nog eens 100.000 plattingcoins geschonken. Als ik er nu maar eens heel voorzichtig van uitga, en dat is slechts mijn bescheiden persoonlijke inschatting, dat we verderop in 2018 bij een index bereikt hebben van 10 euro, dan bent u alleen daardoor al miljonair. En dan is er met de voorafgaande bonusbetalingen en 10 bonussen nog niet eens rekening gehouden. Bij het bereiken van een red diamond. Heeft u tot daaraan toe slechts rangbonussen in de hoogte van 139.000 euro ontvangen? Dat is toch geniaal? En stelt u zich voor dat u zich om geld nooit meer zorgen hoeft te maken, want dat betekent tenslotte werkelijk financiële vrijheid. Ik vat kort samen. Rangen blijven behouden en hoeven niet opnieuw bevestigd te worden. Er is een cash account en een trading account. Alle inkomsten worden opgedeeld in 70 staat tot 30. Dat betekent dat 70% van uw inkomsten bonusbetalingen zijn en in uw cash-account worden ontvangen. Deze staan na afloop van de 14-daagse teruggavenrecht tot uw vrije beschikking. U kunt zich dit uitbetalen laten of nieuwe businesspakketten daarvan kopen. De overige 30% vloeien in het trading-account en daarmee kan men alleen nieuwe businesspakketten kopen. Dat vind ik zeer geniaal, want daarmee vloeien provisies telkens door aankopen uit het trading-account... En die zorgen op hun manier weer voor provisie in de structuur. Op dit moment gelden de getallen en feiten. Sinds februari van dit jaar 2018 is het aantal bevestigde gebruikers tot 200.000 gestegen en het ontwikkelt zich snel. Wij zijn nu al in wereldwijd 74 landen actief en Duitsland voert de lijst aan. Maar waar is Nederland? Onze kansen zijn nog groot. En daarachter Duitsland, India en Rusland. Het wereldwijde potentieel is absoluut enorm en opent voor u werkelijk alle mogelijkheden. Hierbij nog enige nieuwigheden die op het moment van deze presentatie nog in de planning staan. Het kan zijn dat op het moment dat u deze presentatie bekijkt enkele van deze zaken al omgezet zijn. De PLC-website wordt in 14 talen vertaald voor landen in Azië, zoals bijvoorbeeld Korea, maar ook in een wereldtaal als Spaans. Naast onze firmastandplaatsen in Zwitserland, Berlijn, Moskou en Kazachstan... ...is er sinds begin januari ook een vestiging in Dubai. Deze vestiging zal uitsluitend voor het netwerkmarketingdeel marketingdeel verantwoordelijk zijn... ...en opent ongekende mogelijkheden. Dubai is slot van rekening, de poort naar Azië en de rest van de wereld, vanuit Europa gezien. Daarvoor vinden we in Dubai niet alleen een zeker legaal restkade, maar kunnen ook actief verkopen en veel actievere marketing voeren en de btw valt weg. Een verdere en daarmee zesde blok in onze academie zal binnenkort gereed zijn en zal daarbij onze keuze van businesspakketten in de vorm van nieuwe pakketten uitbreiden. Er zal een eigen PLC-forum komen waarmee de gehele community daar in de toekomst informatie kan uitwisselen. In deze uitspraak, we zullen onze voornemens zo belangrijk maken dat er een spoor in de ruimte achterblijft. Dit is al realiteit, want op 14 juli 2017 nam de PLC-groep deel aan de start van de Konopus-FIC-satelliet en sindsdien laat Platincoin inderdaad zijn sporen na in het universum. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen en nadat u alle informatie tot zich genomen heeft, blijft er eigenlijk nog één ding over. Meld u zich nu aan bij Platincoin. Wat is er daarom nu te doen, zodat u een optimale start heeft, net zoals onze raket? Neemt u het beste nu gelijk contact op met degene die u hierop attent heeft gemaakt. Hij of zij helpt u bij alle verdere stappen. Meld u zich via zijn link aan en ga de samenwerking aan. Zeker in het begin is dit erg belangrijk. Ook uw sponsor heeft er belang bij dat u succesvol wordt. Neemt u van hem de tips en diverse info's aan. Wij hebben diverse groepen in de sociale media, waaraan u met hulp van uw sponsor toe kunt treden. Daar wordt u altijd zeer snel geholpen en krijgt u altijd actuele nieuws. Wanneer u geen aanspreekpartner heeft, vindt u onder de videobeschrijving mijn contactgegevens en mijn link waarmee u zich kostenloos kunt aanmelden. The time is now of ik zeg het is nu uw tijd. Ik wens u werkelijk een goede beslissing toe. Nu op de link klikken of contact met degene die u dit aanraden opnemen. In die zin dank ik u voor uw aandacht en wens u een mooie tijd toe en een nog veel, veel betere toekomst. Met vriendelijke groet, Jeroen Breider.